welkom bij iedereen kan haken vandaag gaan we een golfjessteek maken en die golfjessteek ja dat is een hele lekkere soepele steek de, oude, als, je de als je een grotere naald aanhoudt deze is dus gemaakt met naald nummer 6 en uh, wol van de supersoft van Zeeman en die geeft aan naald nummer 3 tot 4 maar ik heb naald nummer 6 gebruikt, omdat ik wist dat dat een vrij stevige steek is. Dus dan moet je gewoon een naald groter pakken dan dat het op het etiket staat. Ik heb zelfs twee naalden groter gepakt. Je begint met een opzetlus, zoals je dat gewend bent. En je haakt het aantal lossen zo groot als dat je de das of deken of kleed wilt hebben, het rekt eigenlijk ook niet uit, het uh, houdt precies de maat aan die je dus als onderkant maakt als we deze maat aanhouden, dit is even meten 15 centimeter dan zullen we eens even tellen hoeveel dat we nodig hebben. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lossen gedaan. We moeten veelvoud van 3 dus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kijk, dan moet je ongeveer 24 steken opzetten. Om 15 centimeter over te houden. En we zetten even 3 lossen erbij voor de opzetsteek. En we beginnen het eerste stokje. In de vierde of in de derde lossen. Derde lossen en daarin doen we nog een stokje dan slaan we twee stokjes of twee lossen over 1 2 en dan gaan we in de derde een vaste zetten en in die steek maken we twee stokjes 1 Dan slaan we weer twee uh, lusjes over. Dus 1, 2 en in die derde zetten we een vaste. En in diezelfde steek zetten we weer twee stokjes. 1, 2 lusjes, lusjes overslaan, een vaste. en twee stokjes twee overslaan en in de derde een vaste en dan weer twee stokjes een twee lusjes over eenmaal de eerste toer voorbij bent, dan wordt het makkelijker, 1, 2 overslaan in de derde, Een vaste en in dezelfde steek, 2 stokjes, dan 1, 2 overslaan, we zijn bij de laatste Dan maken we ook een vaste, maar dan geen um, twee stokjes? De laatste eindig je altijd met een vaste. Je gaat de nieuwe toer beginnen met twee lossen, en dan draai je het werk. Dan heb je de eerste toer al af, en alle toeren zijn hetzelfde als je maar twee overslaat. De eerste steek. Um, begin je wel met weer twee stokjes in die eerste steek te zetten dan nou zit ik even in de knoei met mijn andere werkje je krijgt ook als je dus hier weer begint iedere keer met uh, die drie lossen die je maakt als beginstokje en dan twee krijg je ook een hele mooie rechterrand we hebben net die drie stokjes gemaakt of twee stokjes en drie lossen en nu gaan we weer twee overslaan 1 2 overslaan en in die vorige vaste zeg maar, maak je weer een vaste. En daarin doe je ook weer twee stokjes. Je slaat de twee over, je zet een vaste in die vorige vaste. En daarin zet je weer twee stokjes. Je slaat er weer twee over en je pakt het lusje van de vaste, dat is het mooiste. En daar zet je weer twee stokjes in. Twee overslaan en in de vaste, een vaste en weer. 2 stokjes, 2 overslaan, hij haakt heerlijk weg hoor als je eenmaal op pad bent dan, uh, het gaat eventjes op de zijkant moet je opletten dat je eindigt altijd met een vaste, even goed kijken. En je begint altijd met drie lossen, of ja, die drie lossen dan voor de nieuwe toer en twee stokjes erin. En dat is het patroon van de golfjessteek. We gaan nog heel even door. Het einde eindigen dus altijd met een vaste. En dan heb je toer 2 al klaar. 1, 2, 3 lossen en dan keer je het werk. En dan zet je hier weer, dan mag je niet vergeten nog twee stokjes in zodat je werk niet scheef trekt. Dan ga je weer twee overslaan, een vaste. Dus toer 1 en toer 2 zijn gewoon hetzelfde. En met twee stokjes, een vaste twee stokjes, een vasten, twee stokjes. Maak deze toer even af. Even goed onder die twee lusjes. Dit is één stokje, twee stokje, en dan is hier dus de vaste en twee stokjes. Nou ik hoop dat jullie uh, hier, makkelijk handigheid, of hier handigheid in krijgen. Ik hoop ook dat jullie me abonneren op mijn uh, kanaal. Iedereen kan haken. Dit was de golfjessteek van de Wol Supersoft. Hier eindigen we dus de toer met een vaste. En dan is de toer ook gesloten. En dan begin je weer met drie lossen. Nou, je weet dat je hier dus twee stokjes weer in moet zetten. En je hebt de golfjessteek geleerd. Dan, um, bedankt voor het kijken. En uh, tot de volgende tutorial, uh, veel plezier ermee en uh, ja, tot de volgende keer. Dankjewel, daag.